We gaan beginnen met een proef 28, klasse L2, jurylid is W.A.M. Gozen. En Tess die gaat zo meteen beginnen met A.C. Binnenkomen in arbeidsdraf, C. Linkerhand. Hier krijgt ze een 6,5 voor. Er staat verder geen commentaar bij, dus dan zal het goed zijn. Nou, over de AC-lijn... En daarna gaat ze over op de linkerhand. Daarna moet ze EB door een S van hand veranderen. Hier krijgt ze een 5,5 ,5 voor. Er staat impuls, MV, meer voorwaarts denk ik. Te lang AC-lijn. Dus ik denk dat ze te lang op de AC-lijn blijft of te lang rechtdoor gaat. Daardoor de S. Volgens mij is het 4 stappen of 3 stappen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dat is wel lang. Oké, okay, dan krijgen we A afwenden wijken voor het rechterbeen. H hoeft volgen, Een 6,5. Impuls is onderstreept. Dus ik kan afwenden bij A. Nou, dat gaat netjes. En dan nu krijgen we te weinig impuls. Nou, ik zie het niet, maar ik ben geen jury. MXK van hand veranderen in middendraf. K arbeids eraf. Hier krijgt ze een 7 voor. Dus dat is mooi gereden, denk ik. Ja, keurig. Dan krijgt ze A afwenden wijken voor het linkerbeen. 10 meter M hoefslag volgen 5,5 impuls een tact regelmaat is het commentaar. Dan gaan we. Nou, het zal, ik weet het niet. E afwenden, X halt houden. Krijgt ze een 4 voor en er staat niet getoond. Er staat ook: kwaliteit van het halt houden en de overgang. Enkele seconden onbewegelijk stilstaan. Uh, dat doet ze niet, want ze heeft geoefend met in één keer stilstaan en dan vervolgens direct achterwaarts. Ja, precies. Dus ze had enkele seconden moeten stilstaan. Enkele passen achterwaarts krijgt ze wel een 6 voor. Voorwaarts in arbeidsdraf B rechterhand een 6,5. Vervolgens tussen A en K overgang arbeidsstap krijgt ze een 7 voor. KB van hand veranderen in middenstap B arbeidsstap 6,5. Meer ruimte van de passen en enige verlenging van het frame. Dan zeggen ze, we gaan even meekijken. Nou, Volgens mij is het frame verlengd en stappen haar achterbenen. Over de indruk van haar voorbenen. Dus hoe ze het dan willen zien, dat weet ik ook niet. Tussen B en M overgang arbeidsdraf. Daar krijgt ze een 6 voor. Dus dat is prima. Tussen C en H arbeidsgroep links een 6. Impuls en MS. Maar ik weet niet wat MS betekent. Meer iets. Weet ik niet. Meer sprong misschien. EBE grote volte. Op de volte tussen B en E enkele sprongen. middengelop. een 5. Meer R, tenminste MR, weet ik niet. En meer MW, meer ja, voorwaarts misschien. Uh, dan krijgen we daarna tussen K en A overgang arbeidsdraf. Dan krijgt ze een 6,5 voor. En dan vervolgens AX half groot vol te links. Daarbij het paard de half laten strekken. Dan krijgt ze een 5 voor. Ik denk dat ze niet laag genoeg komt. Nee, dat had wel lager gemogen. Ik z half grote volte rechts. Daarbij teugels op maat. Krijgt ze een 6 en een half voor. En dan krijgen we tussen C en M arbeidsgelopen rechts aanspringen een 5 en MO. Ik weet niet wat MO is. BEB grote volte. Tussen E en B. Enkele sprongen, middengelop een 6. En dan staat hier enige verlenging van sprong en frame. Nou. Een 6. Dus F en A overgang arbeidsdraf. Een 5,5. en een half. Ja, die is wel rommelig hoor. E, B, half grote volte. 6 en een half. Daarna krijg je B, X, halve volte, halve baan. Een 7. Dus dat is netjes. Dus X en G arbeidsstap. Daarna halt, houden groeten. Krijgt ze een 6. Correcte aanleuning is onderstreept. Gaan even meekijken. Ja, dat ze wel wat aan mogen doen. Oké, okay, uh, gangen 6,5, Impulsen 6, rechtgerichtheid 6,5, harmonie 6,5, houding zitten zit een 7, 183 punten. Mooie pony, probeer de gehele proef nog wat gedurfder en meer voorwaarts te rijden, is het commentaar van de jury.